Zijn jullie er klaar voor? Camera, set. Ja, dat slaat dus eigenlijk verder nergens op. Het is ontstaan in de tijd dat audio en video apart werd opgenomen... ...en doordat je dan de klap in het beeld en in het geluid hebt... ...kun je het in de nabewerking heel makkelijk op elkaar leggen. Wij nemen het beeld en geluid met één apparaat op... ...en daarom hebben we het niet nodig. Uh, je kunt het natuurlijk ook gebruiken omdat je gewoon bijvoorbeeld in beeld wil zetten... ...welke take je aan het opnemen bent. Of omdat het gewoon super cool is natuurlijk.